Gaan we dan? Iedereen dezelfde toon. Ram, la, ram, ram, ram, ram, ram, ram, Ja, je ja, dan gaan hem ietsje zachter ja, doen en ietsje ja, sneller. Doe zo. zo. Als je dit hoort niet weet, want la la la la. Ik kan het ik Ja, eet, twee. to night. Bye.